Welkom bij het UMC Utrecht. Ik ben Hakim. Ik werk bij de UMC voor Randstad. En ik werk in de restaurant. Ik vind het heel leuk omdat ik in de UMC verschillende werkzaamheden kan verrichten. Soms sta ik twee dagen bij een restaurant, en soms sta ik drie dagen bij Bankertin. En soms heb ik events. En dat is wel heel leuk. Ik ben Sanne en ik werk hier aan UMC Utrecht als uh, operationele coördinator bij de Schoonmaak. Ik ben via Randstad UMC binnengekomen. Ik had daar uh, gereageerd op vacature voor Schoonmaak. Ik maakte schoon bij uh, kantoren, onderzoeksruimtes, verpleegafdelingen, OK's. Ze waren tevreden over mij. Toen heb ik een contract gekregen bij UMC. Het is leuk om bij het UMC te werken, want het is veel uitdaging, veel afwisseling. Uh, je ziet heel erg veel wat er gebeurt in het ziekenhuis. Het is toch een bepaalde sfeer. En je merkt echt wel dat je een steentje bijdraagt bij, uh, bij het geheel. Je bent een onderdeel van het hele ziekenhuis. Ik zou iemand aanraden om hier te werken omdat het hartstikke leuk is. En je leert hier veel en het is ook leuk betaald om niet tegen u te liggen. Dus, uh, het is goed betaald. Als je hier aan je slag gaat, word je eerst gewoon ingewerkt op de plek. Daarnaast krijg je ook een basistraining, want er zijn ook protocollen waarmee gewerkt moet worden. Want dat uh, helpt je mee met uh, je ontwikkeling. Als je uh, aangeeft, ik wil wat meer, ik wil wat anders. Weet Randstad heel goed wat er nog meer aangeboden wordt door UMC. Niet alleen een schoonmaak, maar het kan afdelingassistent, het kan ook hoger in onderwijs of medische wereld kan ook. Je hebt een spoelkeuken, je hebt de WKZ, het is dus een kinderziekenhuis. Je hebt meerdere, meerdere taken en ze dus kunnen je overal een beetje gebruiken. Werken via Randstad viel mij eigenlijk wel goed. Het wordt wel een minimum aantal uren te gaan werken, maar stel dat je een keer niet kan en je geeft op tijd aan, dan kan dat ook. Dus dan heb je de vrijheid. Mijn contact met Randstad is perfect. Ik ken niet beter mensen. Ze zijn lief, ze geven gehoor, ze luisteren naar mijn problemen. En niet alleen naar mijn problemen, maar naar al die mensen die bij de Randstad, uh, onder Randstad werken. Dat is perfect. Randstad, dat werkt beter. Word jij mijn nieuwe collega?